Goeiedag iedereen. Uh, ik heb, uh, deze week heb ik die gezeten en ik wou, uh, ik wou uh, mijn eigen het wat gemakkelijk maken. Want ik zit altijd met zwaar sleuren en uh, plooien en kloppen uh, En ik vind dat zo gewoon hoog, want het gaat oud en uh, dan lukt het zo niet meer. Dat bestaat uit uh, twee beugels op een ronde plaat. Dat zijn pinnen. Je kunt het verstellen nou als de, de, de, de diameter van je te stuk, Want je hebt daar mallen bij voor rond te buigen. Ik heb nu de kleinste genomen het wil te laten zien. En eigenlijk is dat niet meer als een as, en vaste as. Uh, een vaste pin en een pin die beweegt, die eigenlijk in wijze rond die een, ja, rond je rond dingen trekt. Hè. En ga je dat eens laten zien, so, voilà. Ik moet het allemaal nog zelf wat arrangeren hoe ik dat, dat moet doen, want je moet dat kunnen volgens deftige maten sleuren. Ja. Maar ik moet het zo hard niet sleuren. Zo, Barca van 10 moest je in de bankvijs spannen en dan vastpakken en dan met een hamer erop kloppen. Ik ga dat zelf eens demonstreren. Dat heb ik nu niet meer te doen. Verschillende dikte. 8 10 12 kilometers. Ik ben toch niet gek. Maar ik was dat wel. Ik kan wel geen rechte hoeken plooien, maar... We gaan ons werkstuk eens hier aan te passen dat we geen rechtdoek moeten Dan kunnen we daar een kortere bocht mee maken. Dat is uh, iets verder dan 90 graden. Dus goed grijp. Maar dat is niet al. Ik heb ook nog een centreus gemaakt. Uh, dat is een centreuze dat dient om uh, dingen rond te zetten. Ik heb het al eens een keer geprobeerd met uh, ring, uh, al een ring. Uh, dus, uh, dat is is om van alles rond te zetten. Nu, Je hebt dan met een motor of je hebt dan met de hand. Maar ik heb dus uh, gekozen om de motor te gebruiken. Ik ben nog wel langs de kant tegenwoordig. Wat wordt er dan Dat ijzer dat wordt geduwd op drie punten. 1, 2, 3 punten en hier rolt dat tussen en dan zie je dan gaat dat beginnen te plooien. Dus we steken dat daartussen van onze motor aan tegen daartussen en ik ga het daar doorlopen Zet dat weer een beetje over en we laten die allemaal doen. En dan komt hij schoon, schoon rond. Voor lange stukken heb ik ervoor gezorgd dat mijn motor in twee richtingen kan draaien. Dan moet ik niet iedere keer terugkomen. En er niet iedere keer tussenuit nemen. Dus je ziet dat draait dat gaat voor Ik zal er nog momenten moeten mee leren werken. Hè. En dat is de bedoeling van bon iets te plooien dat dan een schone boog maakt, want eh, ik heb mollen en dat, dat werkt het zo goed. En zo maak ik dus mijn wielen voor mijn driewielers Dat ik binnenkort weer ga produceren en verkopen. En dat is voor een het te maken. Hè. kijk, dat laat het voilà. En zo goed, en zo verder. zal we gewoon met de bijwer bijwerken, Want mijn billetje hier is niet 100%. Dat is er te goed hoor. dat we nog door het blad uitdagen. En dan zal ik toch eentje moeten maken met de hand. En zo voort. En zo verder. Alsjeblieft. Kijk die draait ook in de andere richting. En dat is voor als je een, groot, als je een grote hoepel gaat maken. Voor een uh, rozenboog Of noem maar op. Verre he. Ik weet het. Dan ga ik jullie niet laten zien wat ik vroeger nog gemaakt heb. Want ik heb zoiets gemaakt om krullen te trekken. En ik hoop dat ik nog wat ijzer heb om dat te demonstreren. We gaan zien, oh, we gaan er helemaal mee naar Ginder. Dus Ginder te doen, daar. Daar, ja. Ik heb nog al een filmpje van op het internet staan. Maar ik dacht, ik ga, ik ga jullie dat eens laten zien. Dat jij dat kunt zien, want anders zit je al. Nee. Uh, ja, waar is de Ah, dat is hem. Hier, deze. En dat is, dat is de krul. man. Ik heb een beetje geslepen vandaag. Dat is niet stof om te blijven staan, dat is stof om te slijpen. En dat zijn stukken dat je uit elkaar kunt halen. Allee, dat, dat ging toch voor Ja. Zwaar is het tussen gekropen. Dat is allemaal stof van. Te Hallo. Ah, daar is Smeden en slijpen is niks zo ongezond als dat. Ik zal dat er nu weer op gaat. We. Zo. Wat is de bedoeling? Dat is deze kant, ja. Dat heb ik gemaakt van, eigenlijk, er was een oude slijp, slijpschijf. En dat heeft ook een directie en dat zit dus uh, dat is dus hier eigenlijk het slijpgedeelte, de slijpschijf normaal gezien. En hier zat de motor. was zo heel lauw. En ik dacht, ik ga dat zo doen en dan kan ik daar ronddraaien, Kijk. En dan krijg ik mijn krol. Dan zet ik de volgende erbij. Zo. En dan ik mijn krul door. Ja, normaal gebeurt dat niet meer. En dan hebben we ons krul. Moeten we doen ze nog wat plat kloppen en zo. En dan komt dat allemaal in orde. Iedereen heeft dat niet gezien. Dus dat is dan het krullenijzer. Dat is ook zo weet dat ik een keer moet gaan bijwerken. Want ze is zo'n kleine pinnetjes gemaakt. Maar tot op al de jaren zijn een dienst bewezen. zitten. zitten. Al jaren zijn een dienst bewezen. En dat werkt nog altijd. Dat is heel goed Zo'n dus krulletjes te maken. Hè. Ik moet dat ook een beetje proper maken en het is een beetje rust. Ik ga alles proper maken. Zo dat, uh, zoals we een slijpmolen. Heb je nog gezien? Je nog niet gezien. Ik zal hem eens laten zien. Ah, kom, kom maar eens mee. Kom. kom eens met papa mee. Kom een keer met papa mee. Ja, waar is papa hier? Kijk goed. Is dat niks. Een slijpmolen. Heel uit het elkaar gedaan, Proper gemaakt, want met een borstel dat erop stond, die was niet meer waard. Dan heb ik gezegd in mijn eigen, dan maak ik mijn één keer helemaal proper. Nee. Uh, ja, niet onder meer. Hè. En dan heb ik de, en zo ga ik al mijn greven proper maken. Hè. Wat denk je van? Goed, hè? Ja, want ik ga terug beginnen. Ik heb terug naar nog ijzer besteld, dan gaan we terug uh, uh, misschien tafel stoelen. Maar ik ga eerst beginnen met tuin, tuin, uh, brulken, Zo lekker als een uh, rewiel met een bloempot aan. Ik het al gezien nog al een keer gedaan en dan ga ik terug mee beginnen. Klopt, oh, zo op het gemaakt. Goed? Nu weet je redden. Varremachine. Oh, oh, ongelooflijk. En ik heb het nog niet gedaan, want ik had toch iets in mijn, in mijn gedacht, maar uh, ik heb het opgeschreven, maar uh, ik ben het vergeten.